Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een compacte stoel voor onder de douche of in bad, dan is Sylvia een zeer goede keuze. Compact van formaat, vandaar dat hij ook geschikt is om in bad neer te zetten. Voorzien van verstelbare poten, zodat u altijd een juiste zithoogte kunt instellen. Voorzien van grote rubberen doppen zodat hij niet alleen veilig staat, maar ook de douchebak of de bodem van het bad nooit zal kunnen beschadigen. En gemaakt van aluminium, zodat het ook nooit kan roesten, ook bij langdurig gebruik in bad of onder de douche. Voorzien van een kunststof zitting, iets geruwd zodat hij daar prettig op zit, maar niet makkelijk af kunt glijden. Een gaatje zodat het douchewagen wat hierop zou blijven staan nu keurig kan weglopen. En een hygiëneopening voor een makkelijke intieme hygiëne. Voorzien van een conforme rug. Wat het voordeel geeft dat als u erin zit ook wat meer steun heeft. Maar als u dat niet wenst is de rugleuning ook eenvoudig. Door middel van deze twee klikjes van de stoel af te klikken. En kunt u Sylvia ook gebruiken als Kruk zonder rugleuning. Met handvat, zodat u de stoel ook makkelijk kunt wegpakken. Dus, zoekt u een compacte stoel voor onder de douche of in bad. Veilig en comfortabel. Dan is de douchestoel Sylvia een zeer interessante keuze. Gaat u over tot de aankoop van deze douchestoel. wensen we u daar natuurlijk heel veel douche of badplezier mee. Hartelijk dank.